Hé, hey, Black Jack! Kijk eens Black Jack! Oh, Black Jack! Hé hey, Annabel! bel. heb je nog steeds een vieze ogen aan de bel. Kom eens, kom eens. Oh, het zit even goed stevig op. Nou, gelukkig help je mee. Ik denk dat het, sch het voelt schoon aan. Hé hey, Annabel. Hé, hey, Black Jack. Kijk eens Black Jack. Ik moet even woordjes pakken. De hele zak. Alleen de zak is weg. Dat is natuurlijk vies plastic. Kijk eens, Blackjack! Oh, Blackjack! Hey Annabel, kijk eens Annabel. Kom maar, Joyce! Ho, Joyce! Hé, hey, Roosje! Blijf je boven staan, Roosje! Kom maar, Joyce! Wordt dus er zijn lekker dan loof, dat snap ik. Hé, hey, Joyce! Dat mag hem helemaal, Joyce! Hé, hey, Annabel! Hé, hey, Blackjack! Wat, doe Wat eet je daar? Ik zie loof. Hey Black Goed zo